Hoi, ik denk dat het heel belangrijk is als we gaan uh, ontwikkelen om gebruik te maken van onderzoekers die hebben gekeken wat werkt en wat werkt niet. Nou, een van de belangrijkste zoekers, onderzoekers is Richard Meyer. En hij heeft de cognitieve multimedia theorie ontwikkeld. En hieruit ontstaan een aantal principes. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij die principes meenemen bij het ontwikkelen van e-learning modules. Dus ik ga in dit filmpje met jullie aan de slag met die principes... En nou, als er vragen zijn, dan horen we het graag. Tot zo! Lessons learned over multimedia leren. Laten we eens verder kijken. Uh, de cognitieve multimedia theorie, die is ontwikkeld door Richard Mayer, al in 1998. En heel simpel gezegd is dit de samenvatting daarvan. Uh, als je een afbeelding combineert met gesproken tekst, dan onthouden mensen die informatie veel beter dan alleen geschreven tekst. Nou, dat is simpel. Laten we dat eens even verder bekijken. Hij heeft gebruik gemaakt van twee uh, andere theorieën. De eerste is de cognitieve loodtheorie en die zoomt in op uh, hoe werkt het geheugen. Nou, hier zie je hoe werkt het geheugen. We hebben drie soorten geheugen. Het zintuigelijk geheugen, het korte termijn geheugen en het lange termijn geheugen. Nou, alle informatie komt binnen in ons zintuigelijk geheugen. We lezen een boek, we kijken een filmpje. Uh, dan gaat de informatie naar ons werkgeheugen. Dat is ons korte termijn geheugen. En vaak als we rustig zijn, bijvoorbeeld slapen, dan wordt de informatie opgeslagen in het lange termijn geheugen, onze bibliotheek. En willen wij onze informatie weer gebruiken, dan moet het teruggezet worden in ons werkgeheugen. En dan kunnen wij de informatie weer oproepen. En wat is nou die cognitieve loodtheorie? Mensen zijn beter in staat om te leren als de cognitieve belasting op het werkgeheugen minimaal is. Dus we moeten ons werkgeheugen niet te veel belasten, anders uh, raken wij, krijgen we een soort overload en dan kunnen wij niet meer goed leren. De tweede uh, theorie is de dual coding theorie. En dat wil zeggen, als wij verbale informatie en visuele informatie samen presenteren, dan onthouden wij de informatie beter. Nou, laten we even verder gaan met de principes. Hij heeft zes principes uh, ontworpen, uh, onderzocht. Uh, deze principes die werken. Nou, de eerste is multimedia-principe. Uh, uh, beeld en tekst is beter dan tekst alleen. Nou, die hadden we eigenlijk al gehad. Dan de ruimtelijke nabijheid. Dus houd het uh, plaatje en de tekst zo dicht mogelijk bij elkaar. Dus de ruimte ertussen moet minimaal zijn. Dan gaan we naar de tijdelijke nabijheid. Dus, als je een plaatje uh, uh, visualiseert en presenteert, moet de tekst meteen eigenlijk erbij verschijnen. En niet een paar seconden later. Dus hou dat zo klein mogelijk. Dan gaan we naar de coherentieprincipe. Vermijd alle overbodige informatie. Houd het zo clean mogelijk. Dan komen we bij het modaliteitsprincipe. Uh, tekst uh, is beter als audio. Uh, tekst als audio, dus spreek gewoon iets in, is beter dan alleen geschreven tekst. En de redundantieprincipe is, als je al uh, iets inspreekt en je laat het zien, uh, kun je de tekst weglaten. Laten we verder gaan met wat voor consequenties heeft dat voor onze e-learning modules. Nou, hier zie je een aantal uh, belangrijke aandachtspunten. Het eerste is... Richt de aandacht van de kijker op het juiste aspect van de informatie. Dus bouw een signaleringsfunctie in. Hier zie je dat aan de rechterkant. Gebruik pijlen, gebruik herkenbare pictogrammen. Iedereen weet dat het een filmpje is. En gebruik bepaalde kleuren om de aandacht te trekken. Wat ga je leren? Uh, hoe ziet de escape room eruit? Is lekker felgeel? Mensen worden als het ware naar deze tekst toegetrokken. Dat is één. Tweede is, deel de informatie op in betekenisvolle delen. Ja, dus hier zie je rechts, je maakt je module, maar je bouwt het op in kleine stukjes, zodat iedereen ziet van, ha, dat geeft een rustig gevoel als ik dit stapjes doorloop. Dan ben ik eigenlijk goed bezig. Dan komen we bij het derde. Hou de informatie simpel. Gebruik eenvoudige schema's, zoals hoofdstukken en paragrafen. Iedereen kent het principe van hoofdstukken en paragrafen en dat is voor iedereen duidelijk wat we daarmee bedoelen. Dus uh, waar we ook mee rekening mee kunnen houden, hoe meer je een expert bent in uh, de informatie, hoe uh, complexer we het kunnen maken. Dus uh, zijn we beginners, houden we het heel simpel. Zijn we al geoefend, dan kunnen we het complexer maken. Dan uh, maak gebruik van geïntegreerde bronnen. Dus hier zie je al een mooie mindmap plus een stukje tekst of spreek dat in. Dus dat is heel belangrijk en het moet in één oogopslag zichtbaar zijn. Mensen hebben de neiging om hun aandacht te verdelen en kiezen dan één bron als dat niet bij elkaar hoort. Dus dan kijken ze alleen naar het plaatje. Dus het moet allemaal logisch bij elkaar staan. Vijf. Orden de informatie van simpel naar complex. Ja, dus dat doe je in de module zelf, maar bijvoorbeeld wij hebben dat gedaan door memberships. En uh, membership Robijn uh, zorgt ervoor dat mensen maar negen modules kunnen lopen. En uh, krijgen hele eenvoudige tips die bij dat membership hoort. Als mensen verder zijn, dan wordt het eigenlijk steeds gecompliceerder. Uh, we kunnen uh, ondersteuning bieden aan het werkgeheugen door mensen samen te laten werken. Hè, dus we kunnen het forum gebruiken om mensen samen aan een opdracht te laten werken. Uh, dat uh, uh, krijg je minder uh, belasting van het werkgeheugen. Dus dat is ook een principe. We gaan verder. Uh, bij de uitvoering van taken is belangrijk dat mensen de eerste gewenste acties kunnen uitvoeren. De andere taken worden geblokkeerd. Nou, dat zit ook bijvoorbeeld in LearnDash door ze te dwingen om bepaalde stappen te verlopen. Dat is belangrijk voor beginners. Heb je geoefende mensen, die kunnen zelf de stappen bepalen. Verder is ook nog belangrijk om mensen eerst veel voorbeelden te geven. Hier hebben we bijvoorbeeld een casus uitgewerkt, wat we eigenlijk helemaal de stapjes voordoen. En daarna moeten ze eigenlijk dat zelf gaan ontdekken. Dus zo kun je in je e-learning modules mensen helpen. Wat is nog meer belangrijk? Doe beroep op het visuele en auditieve systeem. Dus maak, gebruik Picto zodat iedereen weet wat er te gebeuren staat. En gebruik filmpjes en maak het zo aantrekkelijk mogelijk. Nou, de laatste principes zijn geen overbollige of overtollige informatie. Hou het simpel en clean. Dus ja, het is natuurlijk heel leuk als je hele mooie ontworpen modules hebt met allerlei toeters en bellen. Maar als je goed kijkt naar de e-learning principes, is het belangrijk om het zo simpel mogelijk te maken. En belangrijk is natuurlijk dat de kijker zelf kan bepalen hoe snel die er doorheen loopt. Nou, dit is eigenlijk het uh, eerste stukje van uh, ontwerpprincipes. Hou er rekening mee en uh, heel veel succes!